Laat ik het zo zeggen, voetbalvrouw, het woord voetbalvrouw haat ik gewoon oh well. heel erg. Hi guys, ik ben Rowan en je kijkt naar SpotOn, het platform voor vrouwen door vrouwen. Vandaag heb ik een hele toffe gast. Ze is niet alleen een hele leuke vlogger, maar ze houdt er ook nog eens een hele bijzondere levensstijl op na. Ze gaat namelijk met voetballer Mustafa Saimak, speler bij PEC Zwolle. Maar goed, je bent meer dan vrouw van natuurlijk. Welkom, Malika Saimak. Dankjewel. Ja. Hoe gaat het met je? Gaat heel goed op dit moment. Ja, ja. Goed om te horen. Echt heel nice. Ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Ja. Volgens mij ben jij de eerste voetbalvrouw die ik zo spreek. Ik ben heel benieuwd. Je bent vrouw van Mustafa de pekzwolle speler. Wat vind je daar nog van? Ja, het is uh, wel leuk, zeg maar. Mm -hmm. Dat je man toch een carrière heeft. En dat hij gewoon lekker doet waar die, waar, wat hij echt leuk vindt, zeg maar. Yeah. Waar hij heel veel plezier in heeft. Maar ik zie hem, zeg maar, niet als een voetballer of zo. Snap je wat ik bedoel? Mm. Het is toch wel anders als je op een gegeven moment getrouwd bent met een voetballer. Het is en blijft zijn werk. Het is wel leuk, er komt wel veel bij kijken, dat wel. Ja. Yeah. Maar er is ook... Heel veel stress aanwezig, mm, zeg maar. Ik wilde, ja. wilde je net vragen, ja. van, is het nou moeilijk zeg maar, om dan vrouw te zijn van een voetballer, van een ster voetballer? Ja en nee. Mm. Ja, in de zin van, um, ik moest in het begin heel erg aan wennen aan al die aandacht, zeg maar, die hij krijgt. Ook op straat en zo, daar moest ik echt heel mm. erg aan wennen. Al die aandacht die hij krijgt, die krijgt hij natuurlijk van fans, neem ik aan. Ja. Maar krijgt hij die ook van girls, you know, groupies en dat soort dingen. Want volgens mij in die wereld er zijn vrouwen die altijd zoiets hebben gehad van I need me a soccer player. Ik heb een atleet nodig, want dan zit ik goed. Dus hoe is het voor jou als dan dames je vent aanspreken? Nou, er zijn dagelijks dames die mijn vent aanspreken. Dagelijks, ja, ja. Hij krijgt echt heel veel DM's. Echt? Ja. <laughs> Wat? Maar dan laat hij die DM's zien of zo aan je? Ja. Oh. We zijn wel, we, ja, we zijn daar heel makkelijk in, zeg okay, maar. En gelukkig ben ik sowieso geen type zeg maar, die heel jaloers is aangelegd. Okay. Dus dat is wel makkelijk, zeg You are better than me, oké, dat hoor ik al. Nee, maar het is I echt mean... zo, ik denk dat het wel heel moeilijk is als je, zeg maar, uh, als voet voetballer zijnde, je hebt een relatie, zeg maar, met iemand en ze is heel jaloers aangelegd, dan is het wel moeilijk, denk ik. Ja, yes, zeker. Ja, ik denk het echt wel. Ik What? heb het ook wel meegemaakt, hoor, om me heen. Wat dan? Veel dames gekend die, uh, ja, die echt gekke dingen in hun hoofd halen terwijl hun partner echt gewoon trouw is. Oh my god. Ja. Ja, maar dat voor... komt echt door al die aandacht, zeg maar. Ja, natuurlijk. Ik, ja. Ik, kan me, ik kan me wel voorstellen dat dat iets met je doet, die attention. Het is één ding om het van fans te krijgen, want dat ja. hoort er nou eenmaal ja. ja. bij. Ja. Maar het maakt een man natuurlijk ook wel aantrekkelijk, hè? een man in de spotlight. En met centen, mag ik wel zeggen. <lacht> Toch? <lacht> of ligt het aan mij? Laat ik het zo zeggen. Voetbalvrouw. Het woord voetbalvrouw haat ik gewoon oh well. heel erg. Dat heeft ook te maken met zeg maar. In mijn jeugdjaren had ik zelf een vooroordeel over een voetbalvrouw. Ik dacht echt, de enige wat de hele dag voetbalvrouw doet is haar nagels slakken. Voor de rest doet ze niks. Mm -hmm. En ze is een gold digger, dacht ik ook Oeh, vaak. Well, dat is gewoon wacht. echt een, ja, een vooroordeel. Ja, maar ik besef het hier zo. Gaan, hier gaan we het straks Kijk, over ik, ja, okay. ik heb een vraag voor je voorbereid hierover. Want ik ben heel benieuwd hoe het leven dan zeg maar, wel is. Ja. Omdat ook ik me schuldig ja. maak aan die vooroordelen in mijn hoofd. En ja. ook ik heb het idee van, hmm, hoe is dat leven, weet je wel, ja. achter de schermen, hoe gaat het er naartoe? Hoe komt het dat je zo sterk in je schoenen staat daarin? Ik denk dat het echt te maken heeft met de dingen die ik heb meegemaakt in mijn verleden. Hmm. Ik heb best wel heftige dingen meegemaakt waardoor ik dat soort dingen zeg maar... Ik, ik zie er niet heel veel waarde in of zo. Kan je daar iets over zeggen over wat je in je verleden hebt meegemaakt? Ja, ik ben een oorlogskind bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik heb oorlog meegemaakt, ben gevlucht en we hebben het financieel nooit slecht gehad. Uiteindelijk brak er oorlog uit in Tsjenië en ik heb twee jaar onder de grond gewoond. Dus echt ondergedoken zeg maar. Dus ik heb best wel heftige dingen meegemaakt waardoor ik zeg maar... Um, ik zeg maar wat, al hebben we het financieel breed of niet, of whatever. Mm -hmm. Dat maakt me echt niet zozeer gelukkig, zeg maar. Mm. Ik kijk heel anders naar uh, andere Andere dingen zijn belangrijk ja, voor jou ja, in je ja, leven ja, ja, wow ja. oh dat wist ik niet. Ik wist wel dat je uit Zwitsjenië kwam, ja. maar ik wist niet dat je dat allemaal had meegemaakt. Ja. Maar dat geeft wel aan van oké, okay, er zit wel echt een persoon achter dat mooie plaatje dat we eigenlijk zien. Er <lacht> zullen meer mensen zijn die misschien kijken of die jou volgen, die het idee hebben van ah, het is gewoon oppervlakkige meid en er zit verder niets achter. Ja. Hoe voel je je daar dan over dat mensen dat van je kunnen denken? Ik ben het wel gewend, mm. zeg maar. Ik krijg best wel, ja, ook wel veel negatieve reacties. Sinds dag 1 dat ik in Nederland ben, heb ik echt heel hard gewerkt. Mm. En ik heb altijd tegen mijn partner gezegd nog, voordat wij gingen trouwen, het maakt mij niet uit waar je gaat voetballen, wat je gaat bereiken. Ik blijf gewoon mijn dromen achterna gaan. En ik wil dat je dat ook voor mij accepteert, maar gelukkig doet hij dat ook. Hij is ook trots op mij. Good dus job. ik wil hoe dan ook altijd blijven werken, mezelf ontwikkelen. Mm -hmm. Niet alleen voor, de, voor het geld, zeg maar, maar ook gewoon puur voor mijn eigen verstand en ontwikkeling. Malika, we hebben je natuurlijk al een stukje beter leren kennen. Straks ja. gaan we nog wat vooroordelen bevestigen of ontkrachten. Want ik ben wel benieuwd, uh, <lacht> nou ja, je had het net al over die, die rupee's die je soms van je man af moet slaan... of die in zijn DM <lacht> slijden en dat soort dingen. Ik ben natuurlijk ook nog wel benieuwd hoe een dag in je leven eruit ziet, weet je wel. Want mijn judgmental mind... Had zo zijn ideeën, maar nu ik je Zoals bespreek, ik had vroeger. Dus is, <laughs> ja. Snap je? Maar goed, daar gaan we het strakjes over hebben. Ja. We hebben ook nog een aantal meiden van de Spot On Squad gevraagd... wat zij nou eigenlijk zouden doen als ze een super succesvolle partner zouden hebben. Want zouden ze meeliften op dat succes of <laughs> gewoon lekker je eigen ding blijven doen? Check het hier. Ik kan in de schaduw leven van mijn partner. Hmm, ja, kan ik wel, denk ik. Als ik maar niet te veel in zijn schaduw zit hoor. Ik denk het persoonlijk niet. Je zou niet in de schaduw van jouw partner kunnen leven? Nee, ik denk het niet. Ik kan er uh, wel mee leven, want ik vind dat je niet per se in zijn schaduw hoeft te staan om carrière te maken. Like, iemand kan wel heel erg uh, um, ja, beroemd of wat dan ook zijn. Maar je kan ook op een andere manier beroemd zijn, in de zin van dat je eigen carrière maakt, maar dat je dan niet in de spotlight staat. Zo zie ik het meer. Ik vind dat toch gewoon een balans moet zijn. Wat zij ze echt een beetje? Die evenwicht ook wel. Want anders heb je de ene echt de, de bovenhand en de ander die. Ja, dat, dat gaat denk ik toch wel botsen. Of je moet als persoon zijn en jezelf helemaal aan de kant kunnen zetten. Maar ik ben zo'n persoon niet, dus ik denk dat het uiteindelijk het toch helemaal verkeerd gaat. Ik weet niet, ik vind het zo moeilijk. Ik het hangt gewoon af van een de situatie. Ja, het hangt er van de situatie. Hoe je er allebei in staat. Ja, want nu persoonlijk zit ik er zelf niet. Zit ik niet in een situatie, dus ik vind het ook moeilijk om het te omschrijven hoe dat zal zijn. Ik zou kunnen verhuizen naar het buitenland als het werk van mijn partner daarom vraagt. Hm. Ja, ik wel, denk ik. Ik persoonlijk zal het wel, denk ik. Ik als influencer kan het ook in een ander land doen. Uiteindelijk bouw je toch een toekomst met elkaar, dus het is wel. Um, Ongeacht je carrière maakt denk ik wel van, het is rot. Maar stel je hebt kinderen of wat dan ook, zou ik wel meegaan in zijn carrière. Want, ja. Je bent samen, je bouwt toekomst met elkaar, dus dan kan je er wel in mee, vind ik. Ook weer zeg ik van, afhankelijk van uh, met wat voor partner je in een relatie bent en wat jouw wensen op dat moment zijn. En, uh, maar goed, een paar jaar in het buitenland zeker niet verkeerd. Yeah. Maar ik denk ook wel, als je kinderen hebt, um, ja, het is wel fijn voor die kinderen natuurlijk dat ze elke keer moeten verhuizen. Yeah. Maar als je met z'n tweeën bent en geen kinderen hebt, kan je altijd nog zeggen van, ik reis een beetje heen en weer. tussen bijvoorbeeld Nederland en het land waar je woont, dus dan is het ook wel makkelijker. Maar alsnog zou ik er wel gewoon voor openstaan, omdat ik zoiets heb van... het is ook een verrijking voor je kinderen, maar ook voor jezelf. Ja, true. Sorry, wat staat hier? Oh, gaan we over seks praten. <laughs> Next one. Liever een rijke partner of goede seks? Als mijn moeder maar niet kijkt. <laughs> nee. Mijn moeder gaat sowieso kijken. Ja. Wat moet ik daar nou van zeggen. Moeilijk. Ja... Seks is sowieso belangrijk natuurlijk. Ja. Kijk... Ik um... denk... Goede seks. Ja, goede seks. Ja. Nee, ik ga voor goede seks, sorry, mama. Deze is wel een beetje lastig, man. Ik zeg je eerlijk. Want op zich, goede seks is ook wel nodig voor een goede relatie. Zo. Als tegenval, ja. dan meer ongelukkig. So. Oké, okay, ik ga voor goede seks, sorry, man. Gaan allebei voor goede seks, sorry, man. Welkom back, iedereen. We zijn nog steeds met Malika op de bank en ik ben natuurlijk heel benieuwd naar bepaalde vooroordelen of ze waar zijn of niet waar. Maar allereerst ben ik benieuwd hoe een dag in jouw leven eruit ziet. Nu er op geniet. dit moment? Ja, nu zal het oh. volgens mij vrij heftisch zijn, of niet? Ja, het is echt chaos op dit moment. We zijn keihard op zoek naar een woning. Mm -hmm. Dus ik ben continu makelaars aan het bellen, want mijn man die heeft echt gewoon rooster van maandag tot zondag. Dus die gewoon, heeft die maar één dag vrij in de week. Wow. Wij logeren momenteel bij mijn moeder en bij mijn schoonouders, dus ik heb echt... Huh? De helft van mijn spullen liggen daar en daar en in de koffers en in de schuur en weet ik veel dus waar allemaal. Dus is geen basis op dit moment? Nee, en... Ik ben uh, momenteel ook bezig met mijn nieuwe zaak, zeg maar. Dus Oeh. Dat ook weer zaak. aan het. Uh... Wat voor zaak dan? Wat kledingzaak? Ja, ik heb een showroom, zeg maar, en ik ben bezig met een nieuwe label. Dus daar ben ik ook weer mee bezig. Moet misschien binnen nu en twee weken weer naar Istanbul vliegen om de, de, de, designs, ja, de designs, te checken en dan weer terugkomen. Ja, gauw. Jemig. Erg... Nou, het ik wel als een goede chaos. Ja. Ik bedoel, ik, I, I would like it, so, ja. zeg maar met mijn eigen label bezig ja. zijn. Toch met het dat is dan misschien wel. Iets hectisch natuurlijk. Ja. Maar ben je dan vaak alleen ook? Alleen met de kids of alleen met jezelf? Ja. Jeetje. Ja, laat ik het zo zeggen. In Nederland is het veel minder. Mm -hmm. Omdat ze gewoon, ja Nederland is klein. Dus als ze een uitwedstrijd hebben, dan is het maar max anderhalf uur rijden, twee uur rijden. Dat is al heel lang. Dus dan, stel dat ze hebben vanavond een wedstrijd. Hebben, dan. Maar dan vertrekken ze in de middag en komen ze na de wedstrijd weer thuis. Dus okay. hij slaapt altijd thuis. Oh, maar in Turkije, niet. mijn man was soms vier dagen weg in oh, de week. Hoe heb je dat overleefd, die periode? Ja, ik vond dat heel moeilijk. Ja. Ja. En ik, hoe vond hij het? Het is zijn werk, dus weet je wat het is? Ik blijf achter met mm. de kids. Dus zeg maar, ik voel me dan een soort van eenzaam. Mm. Maar hij gaat met zijn team weg, dus voor hem is het toch wel anders. Maar hij, ja, in het begin irriteerde hij zich ook, want hij heeft liever dat hij gewoon thuis slaapt. Ja, natuurlijk. Welke voordelen kleven er eigenlijk? aan om met een partner te gaan die wat bekender is of die het misschien iets breder heeft om Zeg maar je eigen dingen te doen. Ja, laten we eerlijk zijn, als je partner al bekend is en je begint met iets, dan is het makkelijker om gewoon iets bekender te worden, zeg mm. maar, snap je met je label of whatever. Tuurlijk. En ook natuurlijk financieel, ja. dus dan kun je gewoon aan je partner vragen van luister, dit, <lacht> dit is het bedrag dat ik nodig heb gewoon voor start, de investering. Jezelf, ja, gewoon. snap je? Wow. Dus dat soort dingen maak, ja, maakt het wel makkelijker, ja. daar moet ik gewoon heel eerlijk over zijn. Ja. nee Maar goed dat ja. je eerlijk bent, want ja. er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die zoiets hebben van nee, ik heb het allemaal zelf gedaan, weet je, ja. Ja, ik heb maar en ja. zo. Maar het ja. is wel. Tenminste, ik kan me voorstellen dat inderdaad, stel, mijn partner heeft het breed, ja. breder dan ik. Ja. Ik zou het super raar vinden als hij zoiets heeft van sorry mama, maar je moet het echt zelf doen. Zoek ja. het uit, nee, geloof maar, er zijn echt wel? Echt? Ja, ja voetballers. Really? Dus ook gewoon in de voetbalwereld die dan zeggen van ja, nee, Genoog. je moet het zelf doen. Genoeg. Ja. Je bedrijf loopt goed. Je hebt een ja. succesvol YouTube kanaal. Ja. Maar toch. Hè? Ergens moet je altijd zijn carrière op de eerste plaats ja, zetten. Ja, ja. Dat lijkt me echt, drinkt het er niet een beetje dan? Zeker wel. Ik heb wel, wij hebben ook wel zeg maar botsingen gehad hoor, daarin. Mm -hmm. Dat ik echt zoiets had van, nee, nu ga ik echt terug en ik ga gewoon mijn eigen dingen doen. Dan denk ik, nee, dat ga ik echt niet doen, weet je Ook niet voor de kinderen, ook niet voor mezelf. Dat, ja. En we hebben best, ja, we hebben een hele hechte band, zeg maar. We zijn echt een soort van soulmates. Dat, dat is denk ik ja. wel goed dat je dat ja, hebben. Ja, dus dat is dus vandaar ook dat ik... Er zijn echt partners die daarvoor kiezen om gewoon voornamelijk voor de kinderen gewoon in een land te wonen. Mm -hmm. Waar de kinderen gewoon naar school kunnen. Ik heb ook een vriendin die dat ook doet. Ja. Maar dat, dat doen ze echt voor de kinderen. Het is echt niet zo dat ze niet samen willen zijn of zo. Nee, maar voordat de kinderen ja. gewoon één ja, vaste precies, plek hebben. Ja. Net hadden we het over de vooroordelen. Die komen kijken bij het zijn van een voetbalvrouw of in die wereldleven. Ja. Zijn er nou vooroordelen waar je... Wel aan voldoet. Nee, eigenlijk niet. Dit is een klein voorbeeld. Ik had de afgelopen jaar had ik gewoon keihard gewerkt. En had ik stiekem. Want ja, wat wij verdienen allebei komt op één account. Zeg maar. Stiekem had ik iedere keer geld opzij gelegd om een cadeau van mijn man te halen. En op een gegeven moment had ik een cadeau voor hem gehad en dat had ik dus gevlogd. En ja, het was ook niet 1, 2, 3, zo'n heel goedkoop cadeau. En uh, ja, bam. Ja, haatreacties. Haatreacties? Ja, oh ja, doe maar alsof jij het hebt gekocht. Je hebt het gewoon van zijn, van zijn, van zijn bankrekening, uh, weet je wel, vanuit zijn geld gekocht of zijn bankpas gebruikt of whatever. Ja, ja, ja. Kijk, dat is ook weer een vooroordeel, vind ik, mm. persoonlijk. Maar op een of andere manier, ik kan die mensen zeg maar die zo denken ook het niet kwalijk nemen. Mm. Het klinkt echt raar. er niet, eh? niet Omdat ik het zelf vroeger had. Ah. Ik had ook een vooroordeel over een voetbalvrouw, snap je? En ik weet gewoon nu ikzelf zeg maar met een voetballer ben getrouwd en ik, wat ik om me heen heb gezien. Ik, ik heb ook heel veel vrouwen gezien die echt keihard aan het werk zijn, die hun eigen ding doen, maar het wordt nooit gewaardeerd. Het wordt nooit gezien? Ja, het wordt nooit gezien, het wordt nooit gewaardeerd zeg maar door mensen die je niet kennen, laat ik het zo zeggen. Die, ja, die denken gewoon te makkelijk, die denken ja alles komt van zijn pot af, snap je? je. bij het hele voetbalgebeuren, of sowieso topsportgebeuren, hoort ja. natuurlijk ook de wereld van trainingskampen, ja, ja. hoe is die periode? Want hoe is dan het vertrouwen tussen jullie? Want yeah. I mean, je bent al wel een tijdje uit elkaar. Kan van alles gebeuren in mijn hoofd, weet je wel. <laughs> weet me nooit met die, met die mannen. <laughs> maar hoe is, is zo'n periode dan qua vertrouwen tussen elkaar? Kijk, ik ben nu vijf jaar met hem samen. Mm -hmm. Ik denk de eerste twee jaar van onze relatie was het voor mij echt moeilijk. Op het moment dat hij wegging naar trainingskamp heb ik ook echt gehuild. Oh my God. Weet je wel, van oh ik, ik ga je twee of een week niet zien. Destijds was het nog een week. Ik ga je een week niet zien huilen. En huilen. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Alsof ik aan mijn jaar niet ga zien. Oh, ja, oh. ik schaam me dood nu, maar het is echt nou, goed. Het, het is heel geld van elkaar. Toch, maar zeg. ja, en het is nu wel wat makkelijk. Nu is het ook van oh succes gaat, ik zie je snel weer, weet ja. je wel. Maar in Turkije hadden ze echt lange trainingskampen. Dus dat was wel moeilijk. Het was wel, drie weken is echt lang hoor. Wow, oké. Okay. Ja, ja, drie weken. Maar gelukkig, ja, facetime, bellen met elkaar, maar vertrouwen. Stel je voor, hij zou er fout in gaan. Aan het eind van de dag is het zijn eigen fout. Mm -hmm. Hij is een volwassen man, dus, mm -hmm. snap je? Maar ja, nu heb ik er echt geen moeite mee. Nee, dus je bent nee, er niet mee, mee bezig niet. Nee, of absoluut zo. niet. Ja. En dat, dat is dus ook... Wat ik zei, je moet jezelf ook blijven ontwikkelen, anders ja. ga je, heb je te veel tijd om na te denken. Wow, dat is een goeie man. Ja. Dat is echt een goeie. is echt zo. Gewoon bezig blijven. Ja, nou. Gewoon bezig blijven, je eigen ding hebben, dan heb je niet zoveel tijd om na te denken. <laughs> Met die tip gaan we deze video afsluiten. Ik wil eerst van jou nog weten, laat het in de comments weten, of jij je carrière op de backburner zou zetten voor die van je partner. Malika, ik wil je bedanken voor je tijd. Het was echt super nice dat ja. je er was. Ja, ja. En Jullie je... ook bedankt. Jij ook ja. bedankt dat ik hier mag zitten. You're welcome. <laughs> Check. Malika ook op Insta en op YouTube. Want je bent weer gaan vloggen, zag je? Ja, klopt. Super nice. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Uh, join natuurlijk onze Spot On Squad. Geef ons een duimpje omhoog. Maar abonneer je ook op ons kanaal. En druk op het belletje, zodat je geen enkele video hoeft te missen in je timeline. Dan poppen wij elke week weer bij jou op. Op je telefoon of op je laptop. Ik maak hem veel te lang. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je next week. Ciao.